Veel beter tot op de dag van vandaag. Oké. Okay. Ik uh, weet dat jij bloeddonor bent. En ik wil je daar gewoon heel graag voor bedanken. Want zonder jullie had ik het niet gered. Oh, maar ik ben, effe, ik ben er even stil van. Ik ga dat nu zeker blijven doen. Zeker nu ik met jullie in contact ben gekomen. Het doet mij echt deugd om dat te horen. Eigenlijk. Ik denk, ja, okay, mij ook. Maar gestraald vandaag. Dus ik ben blij dat je terug gezond bent. Net zoals dat van Laura, kan ook jouw bloed levens redden. Maak nu een afspraak tijdens de periode van Valentijn voor een donordate met het Rode Kruis. Samen maken we het verschil.